Hé, hey, dat gaat goed hé. Hoofdstuk 2 gedaan, hoofdstuk 2 gehaald, op naar hoofdstuk 3. Een van de belangrijkste onderdelen van een CEO is dat hij vertrouwen moet krijgen bij de mensen om hem heen, maar ook vertrouwen moet krijgen en bouwen binnen zijn eigen organisatie. Een CEO gebruikt daarvoor heel veel verschillende technieken. Misschien zijn ze zich er helemaal niet van bewust, maar een aantal CEO's is daar echt op onderzocht en die gebruiken dit in ieder geval. Het zou natuurlijk handig zijn voor jezelf, dat als je hier echt wat mee verder wil, dat je die technieken ook niet alleen gaat leren, maar ook gaat oefenen in je dagelijkse praktijk. Ik wens je daar heel veel plezier mee en uh, nou, uh, succes om maar weer!